Het is dus vandaag zaterdag. Zaterdag, Super leuk te kijken naar deze nieuwe week, we Wij zijn in de car. Yes, we gaan onderweg naar jouw les. Ja. Maar we waren nog video aan het opnemen en er ging een hele hoop dingen mis. Ja. Met als gevolg dat we wat later zijn. Dat we te laat zijn. en dat, dat, dat ik komt. er wat stressen. Komt heb. goed? Komt wel goed? Komt wel goed? dat Dat is dan wel fijn. We zijn nu onderweg naar de Argoeven. Dan ja. heb je morgen. Een proefje. Ja. Nou ja, een proefje dat we op gaan nemen. Zeker, zeker. Dus dat is best spannend. Ook weer een tijdje geleden. Heel een hele tijd geleden. Erna komt morgen foto's voor. Oh. Want we zijn ook met een bijzonder project bezig. Ja, ik vind het echt nog is het steeds spannend. Ik vind het nog steeds echt onwerkelijk dat het dat zoiets gaafs gaat gebeuren. Ja. We kunnen helaas nog niet vertellen. Maar dat komt natuurlijk nog wel. Ja. Maar we gaan in ieder geval morgen de proef even opnemen, die ga gaan we insturen naar de KMS. Jullie krijgen die proef natuurlijk ook te zien. Dus nou ja, ik zeg, uh, we gaan maar daar proeven. Ik ga even snel poetsen en zadelen. En dan gaan we lekker rijden, ja. Morgen gaan we een online proefje opnemen, dus die gaan we vandaag ook eventjes oefenen. Pasje verruimen, pasje terug. De hoek alvast voorbereiden. Denk aan die twee teugels om je binnenbeen. Kijk waar de oortjes naartoe gaan. Zijn die bij jou of ergens anders. En we voelen dat tempo. Is dat van jou? Bepaal jij het tempo? En heb jij dus tempo controle? Dus dat betekent niet of jij kan zorgen dat hij uh, langzaam genoeg gaat. Of dat hij niet harder gaat. Maar ook dat jij de draf weer naar voren kunt rijden. Dus jij bepaalt het tempo. Heel mooi dit. Heel mooi dit. Goed zo. Oh. En let op dat je het daar kunt houden. Hè. Dat je daar een soort snel met je gevoel aan je hulp bent en wordt. Zo ja. Ja, een beetje wijken. Voel of ze wel soepel aan en om je been is. Goed zo. Goed zo. Blijf rijden. Zo ja. Daar. Dan mag je best naar met je ringvinger de druk een keer iets verhogen. Als je dat maar bewust en gelijk doet met twee teugels. Twee teugels, maak jezelf mooi lang. Zo ja. Lekker zitten. Voelen dat je die achterbenen energie opwekt. Mooi recht houden. Nu opletten dat ze niet met de schouders naar rechts valt. En je hebt aan de voorkant verbinding. Maar je hebt ze net niet vast. Tenzij je een keer wat door wil zetten. Maar dat mag niet langer dan drie seconden duren. Dus je mag best keer je ringvinger strenger inknijpen. Net als dat je een keer die strenge correctie met je been mag geven, moet ook snel en kort zijn. En dan niet daarna losgooien en weggeven, maar dat je daar dan weer wat van kan overhouden. Ja goed, zo. En twee mondhoeken daar mag je best een beetje met je ringvinger naar beneden vragen. Zo, zo. Ja. Als het maar symmetrisch is. Dus dat betekent gelijk. Goed zo, Daar, dit is heel mooi. En probeer het te houden, dat je daar aan het werk zet en dat je een bepaald gevoel hebt. Dat jij dus ook dat energieballetje gaat voelen tussen jouw kuiten en je ringvings. Goed zo. We willen natuurlijk precies hetgeen wat zij moeilijk vindt. Ja. En dat doet ze of oplossen door een beetje met de neus voor de loodlijn te blijven of met de neus achter de loodlijn. Wat is de loodlijn? ga ik je meteen uitleggen, op de loodlijn is gewoon heel moeilijk voor die paarden. Kom hier. Kijk, de loodlijn noemen we de lijn van de, het voorhoofd tot aan de neus. Als we hem op de goede manier nagefelijk hebben, is deze lijn zo recht. Oh raadlijstje. Als deze lijn recht is en haar neus is daarover, dan is ze voor de loodlijn. zo. Ja, en als haar neus terug is, dan loopt ze achter de loodlijn. Ja. En ga er dus vanuit dat voor de loodlijn drukken ze de rug een beetje weg... En achter, de neus, en achter de loodlijn knikken ze de nek hier verkeerd. Ja. Dus dan krijgen we die valse knik. En op de loodlijn dan moeten ze dus met, een, met de lengte in de hals. En dan hoeft, blijft dit mooi zo recht op elkaar, deze twee. Ja. En de neus naar voren, dan gebeurt er dus dit. En de neus terug, dan knikt hij hier in. Goed zo, even lekker stappen zo. Dus als jij bijvoorbeeld langs het raam rijdt of in de binnenbak langs de spiegel... Dan zijn dat ook dingen waar je naar kijkt. Of dat hoofd op de loodlijn is. En als ze dus voor de loodlijn zijn. Dan moeten ze wat meer de rug gebruiken. En achter de loodlijn. Dan zouden ze een beetje meer aan je been. De neus naar voren. Ja. Goed zo. Pak hem zomaar weer op Tess. Ik heb proefje 3 van de KNS. Heb ik klaar. Dus dan doen we gewoon weer eerst zo even rijden. En als hij fijn is rijden we het proefje door. ja? C. Rechterhand. M. F. Gebroken lijn. 5 meter. Dus jij denkt nu al, waar ga ik heen? Hoe ga ik daarheen? Waar zit de volgende letter? Wat moet ik doen? Gebroken lijn 5 meter. Twee teugels. Heel goed. Weer op de letter door de hoek. Tussen A en F. Arbeidsgalop links. En B, E, B. Grote volte. Goed. Maak je lang. Knie los. B, -E -B. E, B, Grote Volte. Zo, ja. Kunt Heel mooi dit test. Tussen M en C, Arbeidsdraf. En blijf lekker eraan rijden. Hè. Je bent nog steeds aan het paardrijden. E, F, van veranderen. Tussen A en K, Arbeidsdraf. Heel mooi. Weet waar je naartoe gaat. Hoe je er naartoe gaat. Tussen A en K, Grote Volte. E, B, E, Grote Volte. Goed zo. Gewoon goed. En meteen weer Weet Weten waar stuur ik? Waar ben ik op de hoefslag? Waar is haar achterhand? Waar zijn haar schouders? Goed zo. Dit moet je echt met je kuipen. Anders gaan ze aanhouden. Echt met je kuipen. Pas ruimer maken. B-E-B. -E -B, grote volgende En daarbij de hals laten strekken. Laat zakken. Maar je houdt nog steeds die energie onder je. Energie is niet hard. Oh ja. Je mag hier ietsje vol de neus naar voren. Om ook hier op de looplijn te blijven. Goed zo. Anders wil ze zich iets verstoppen. Tussen benen en F, de teugels op maat. Dan moet je eigenlijk nu bij A afwenden. Maar ik wil eerst nog een keer die diagonaal met middendrap. Eerst een beetje laten zakken en dan die achterbenen naar voren drijven. Een beetje laten zakken, een beetje laten zakken. Ja? Goed. En erop vangen klein beetje aan haar vragen, wil je dat neusje ietsje laten zakken en dan die achterbenen naar voren draaien. Goed zo, en weer terug, en weer terug. Goed zo. Even ietsje ronder. A-afbenden daarna, arbeidsstap. Kijken, weten hoe je er naartoe gaat. En arbeidsstap, blijf met je thuis naar voren draaien. Hier een beetje een soort middenstap. Hmm. Heel mooi vierkant, goed zo. Lekker uitstappen. Je proefje was heel mooi. Dus zorg dat je jezelf aanleert. Dat je de hele proefje zelf afvraagt. Oh ja. Dadelijk moet ik bij de A afwenden. Dus ik weet hier al. Hij is recht. Uh, ik weet waar ik ga sturen. Ik weet wanneer ik ga sturen. Ook voor je A Wat voor tempo heb ik voordat ik de hoek inga. Uh, je midden Dus opletten. Dan mag ze ook iets dat neusje naar voren. En dan zachtjes met je kuiten Drijf je haar naar voren. Want je wil eigenlijk tegen haar zeggen. Maak passen groter. Hoe langer het ze eigenlijk is, hoe langer ook die stappen worden. In de draf is dat weer anders, want anders dan gaat ze zo in de middendraf. We willen hem wel een beetje rond houden, dus naar gevelijkheid en dat ze dan deze pas kan gaan maken. Dus niet te veel zo, maar dan juist met de buik in en een bolle rug, zo'n pas. Dat hij dadelijk ook een dag kan gaan uitstrekken. Goed zo. Top, geen dank. Lekker gereden. Het is vandaag zondag en ik heb vandaag samen met Blondie een wedstrijd. Het is een online wedstrijd. En dan stuur je je proef op en dan wordt die beoordeeld door de jury van de KNAS. Ik ben Tessa Ottenhoff en doe vandaag mijn proefje samen met Miss Blondie. Het is vandaag 21 maart en ik heb er heel veel zin in. Alvast heel erg bedankt voor het bekijken. En het gebroken lijn van 5 meter. K de robe lijn wij. E, B, E. Rottevoel. -E ik heb net mijn proefje gehad. Ik ging als een plank eraf en een plank erop. Zonder dat we de proef hebben ingestuurd, heb ik nu al heel veel dingen waar ik weer aan kan werken. Maar je vond het dus gewoon helemaal niks. Nee. En waarom vond je het helemaal niks? Omdat ik, uh, ik kreeg er te veel stress van kreeg en uh, als ik stress heb kan ik niet meer nadenken en dan rijd ik alsof ik uh, weer in de beginnersles zit. Dus nu ga je er lekker afzorgen? Ja. We dan gaan we zo lekker naar huis. Yay. Yay. Hey, hey. Nou, je proefje is klaar, je hebt al uitgelegd dat je het er allemaal niet zo mee eens was. Dat je het moeilijk had, had we er wat meer over kwijt. Wat kun je er nog meer over kwijt? Omdat... ...nu natuurlijk al heel erg goed bezig zijn en het gaat lekker en alles gaat eigenlijk precies goed. En dan wil ik dat ook doen in de proef. En ik nu kwam ook Erna, Daan was er, jij was er en jullie waren alle drie, alle drie, jullie zes ogen waren op mijn gedicht. En ik kan, dan heb ik het gevoel dat ik onder druk moet presteren omdat ik het graag goed wil doen voor Daan omdat hij me al uh, bijna anderhalf jaar begeleidt graag goed doen voor Erna. dat ze mooie foto's kan maken, ik ga het graag goed doen voor jou, omdat jij uh, uh, ook graag wil dat ik het goed doe. Nee hoor, ik was juist blij, dat het, ja, dat is dan weer niet aardig, maar ik vond het eigenlijk wel fijn dat het een keertje niet zo goed ging, omdat het altijd goed gaat en dan krijg je altijd de mooie lachende foto's en video's. Maar zo is het echte leven natuurlijk helemaal niet. Nee, maar dat is wel een uh, paar Waar YouTube een soort op stuk gaat, is dat alles heel positief is. En ook op wij een negatieve video en daar zitten mensen nog niet per se op te wachten. Nou, ik weet niet of het een negatieve video is. Het is gewoon dat het een keertje niet lukte, toch? Ja. En dat is dan toch niet per se negatief? Dat is dan toch gewoon hoe het leven in elkaar zit? We hebben toch allemaal wel eens een keertje dat je denkt, nou oké, okay, dit had beter gekund. Ja. Dus dan is het toch geen negatieve video? Nee. Ik denk dat het veel meer eerlijke video is. Vind je dat moeilijk om te delen? Ja. Want ook net vroegen mensen aan mij, toen Dana nog bij was, van hoe ging het? En dan durf ik ook niet te zeggen van ik vond dat het niet goed ging. Ik weet ook wel dat het mijn eigen schuld is, maar op dat moment zit ik er gewoon even doorheen. en kijk Dana zo aan van, het is je eigen schuld, hou op. Niet je bon de schuld geven. Ze heeft er ook niet voor gekozen om een paard te zijn, dat weet ik. Dus je luistert hier in de weg. Je hoofd zat je in de weg, ja. je kleren zaten je in de weg, ja. je pony zat je in de weg. Nee. Oh, die niet. Ik dus. zat mezelf in de weg. Ja, nou ja. Oké, okay. nou, dan was dit de zondag. Dan gaan wij naar roep naar Gozen. Het leven van een influencer als je probeert een reclamefoto te maken met een pony en een kind. Maar ze wil eten. Ja, ik zie het. We hebben namelijk de derma control. En die werkt bij Veroni heel goed tegen de mok ook. En Blondie de staart is natuurlijk prachtig, die willen we zo houden. Maar we proberen nu een foto te maken. Ja, maar, uh, voor de Instagram. Voor <lacht> <lacht> een promotie. Nou, ik denk dat Blondie er toch anders over deed. <lacht> het is vandaag goed! De is gevallen. Uh... Hij heeft nu wat last van wat dingetjes, dus Tessa doet haar paarden nu een beetje ook in de molen en en meer van die dingen. Dus Tessa heeft het even heel druk, dus ik ga gewoon vooral Ik ben ondertussen hier samen met Zoekbladeren. Is wel een strijd met zichzelf aan het houden: ben ik sterker dan mezelf? Want zit het natuurlijk vast dan touwtjes. Dus ze ook bij mij. Dan gaat ze aan mijn deugels hangen en dan hang ik terug. En dan gaan we een hele trek met de strijd houden. Maar Blondie is natuurlijk veel sterker dan ik. Dus ik moet slimmer zijn en werk meer met mijn benen en met mijn zit. Maar nu is Blondie is Blondie een strijd met zichzelf aan het houden wie er sterker is. Wat is sterker? haar hoofd? Of de rest van haar lichaam? Oh, ze laat nu alweer wat meer los. Nou, dat is helemaal top. Zo, lekker gereden met mijn paardje. Ging goed? Ze eigenlijk best wel heel soepel. Misschien komt het wel omdat het voorjaar in de lucht. Is dat is paard? Ja, het wel lekker. Het is donderdagavond, dus dat is springavond. We hebben een heerlijk parcoursje in de bak staan. Een lijntje en wat losse hindernissen. Mijn doel voor vandaag is gewoon lekker een parcours rijden zonder dat we er iets aan hoeven doen. Dus gewoon lekker simpel rijden, maar dat we niet te veel ons best gaan doen om perfecte afstanden te rijden. Maar gewoon lekker galopperen en het lekker op zijn gang laten gaan. En echt voelen hè, dat je schouders mooi ontspannen zijn. Dat je nergens stiekem je spieren aanspant omdat je anders misschien omvalt of dat je scheef zit. Heel goed even bij jezelf. Check, check, check doen. Goed. Kijk, en als zij daar dan zo mooi reageert met de hoofd naar beneden, weet je altijd dat je het goed doet, hè? Tess, je komt zo op deze manier naar die tijger galopperen. Jij verandert niets. Jij bent gewoon aan het galopperen en toevallig is die tijger daar. Heel simpel. Ja, goed zo. En dan rij je de baan door. Zoek je weer die ontspanning en dan kom je naar die grijze. Goed zo. Nou, dan pak je meteen uit de bocht bij M. pak je weer die tijger. Goed zo geeft helemaal niks, geeft helemaal niks. Goed zo, ja dat was een mooie kikkersprong. Heel goed, ja super, ja. Super, jij zorgt gewoon dat de galop goed is, dat je zelf lekker zit en dan is hij hopelijk slim genoeg om zijn voeten op te tillen. Wel mooi in het midden hè. Net even opletten, voel je dat dat ze op die tijger iets naar rechts valt? Zelf niet naar links hangen, maar doe twee handen een beetje naar links. Goed zo. En kijk naar die laatste. Maak jezelf niet druk. Goed. Heel goed. Heel erg mooi. Heel goed gereden, super. Goed hoor, Tess. Hartstikke goed. Top, geen dank. Tess ging hartstikke goed. Eigenlijk wat ik in het begin zei dat ik vandaag gewoon een parcours wil rijden. Gewoon omdat het vanzelf gaat en niet omdat we hard ons best ervoor moeten of hoeven doen. Vond ik eigenlijk heel geslaagd vandaag. Zelfs zo in zo'n lijntje dat je er niet te veel aan hoeft te doen. En dat je vooral onderweg natuurlijk ook de rug van je paard een beetje ontlast. Dus niet naar de sprong toe heel diep erin gaat zitten. Maar juist dat het paard in zijn eigen lijf en in zijn eigen balans het parcours springt. Zonder dat jij hem als ruiter daarin hindert of in de weg zit. Daarna heeft een idee. Ja. Oh meid, wat ben je mooi! Kijk nou, wat goed! Zo, nee. so, ik heb net springles gehad en die ging hartstikke goed. Um, blondie heb ik nu even snel in de molen gezet. Hij is voor de rest wel helemaal vol, dus roodje kan er helaas niet bij. Uh, ik ga nu even spullen opruimen en de hapjes maken. En dan zie ik jullie morgen weer.